Want vind jij hem ook niet een beetje cool? en smiley, zo cool, zo gaaf. Want kijk naar mijn gezicht. Ik lach altijd. Een smiley, en smiley.